Bronnen de Bertus en zijn vis. Ik ben niet bang. Die bommen onder Utrecht Centraal doen mij niks. Ja, dat kan je wel zeggen! Maar die bommen zijn echt gevaarlijk! Ze moeten geruimd worden! Die bommen zijn helemaal niet gevaarlijk. Ze zijn net als mijn lever, gemaakt in de jaren 40. Die gaat niet kapot. Ja... Ik, ik maak me meer zorgen over al die Syriërs. Doe niet zo hatelijk! Het zijn ook maar mensen! De meeste deugen gewoon! Ja, maar die aan de overkant, die knallen erop los.